Nou, de winter is nu echt begonnen. Er ligt zelfs sneeuw. Wie had dat verwacht? Ik dacht dat het voorjaar alvast zou beginnen. Maar het is nu echt ook koud. Dus ik dacht, tijd voor een video met producten die ik echt super, super, super fijn vind. Voor koudere tijden voor in de winter, als je het net beetje extra nodig heeft. Dus uh, nou, ik hoop dat je deze video leuk zult vinden. En alvast bedankt voor het kijken. Het eerste product wat ik heel graag wil laten zien. Dat is een product wat ik onlangs heb, um, heb ontdekt eigenlijk. En ik heb hem uh, ook aan mijn moeder gegeven. Dat is de Camilla Silky Cleansing Oil van The Body Shop. Ja, waarschijnlijk denk je niet meteen aan een olie als je denkt aan je make-up verwijderen. Maar het is zo fijn voor je huid. Zeker als je wat droge huid hebt in de winter. Dan reinigt dit echt perfect je huid. En het laat zo'n heel zijdenzacht laagje achter. Het droogt je huid niet uit. En dat is zo fijn. Dus als je een keer onder de douche vandaan komt, dat je huid dan niet zo droog aanvoelt. En deze is gewoon heel erg fijn. Sowieso ben ik echt een groot fan van Camille. Camille werkt heel verzachtend voor je huid. Dus ook mensen die een gevoelige huid hebben... Daar kan dit product ook heel fijn voor zijn. Ja, het is echt gewoon een toppertje. Je verdeelt het tussen je handen. Het is echt een olie. Dan maak je het een beetje aan met water. En dan gaat hij een beetje schuimen. Emulgeren noemen we dat. En dan kun je het heel fijn op je gezicht inmasseren, Op je ogen. Alles. En je make-up gaat er zo vanaf. En je, ja, je houdt er echt een super schone en zachte huid aan over. Dus toppertje. Het volgende product... Dat is van L'Oreal. Ik heb hem al eens eerder genoemd. Maar ik wil hem nog een keer in de spotlight zetten. Dat is de Extraordinary Oil. En dit is een best wel... Ja, dit is een, een beetje een apart product. Het is ook een olie. En je kunt hem als serum gebruiken. s dus voordat je uh, de rest van je make-up aanbrengt. Of voordat je je dagcreme aanbrengt. Maar um, bij voorkeur voor mij, s'avonds voordat ik ga slapen. Dat ik hem lekker aanbreng op mijn gezicht. Ik verdeel het. En er zit ook zo'n pipetje bij. En... Um, ja, het ziet, er heel, het ziet er gewoon ook fantastisch uit vind ik. Dat gouden en ja, het is heel erg mooi. En er komen druppeltjes olie uit. En um, ja, dat verdeel je dan over je, je gezicht, je ogen. En daar overheen kun je eventueel nog een nachtcrème aanbrengen. En ja, het geeft je huid gewoon zo'n fijn gevoel. Echt zo'n extra verzorgingsboost. En als je s ochtends wakker wordt, dan ja, is je huid gewoon goddelijk. En um, ja... Ik vind het echt een aanrader. Um, hij was iets van 20 euro. Dus um, zorg ervoor dat, dat je hem koopt wanneer er een actie is of zo. Bij de kruiden of bij de Etos. Want dat is een stuk betaalbaarder. Maar ik vind hem heel erg fijn. Zeker om nog een crème overheen aan te brengen. Want hij beschermt natuurlijk niet. Het is echt pure ja, voedingsstoffen, werkstoffen um, voor je huid. Dus um, een beetje bescherming kan dan een dagcrème of een nachtcrème. Dat kan dan nog wel heel fijn zijn. Wat hebben we nog meer? Um, ja, dit is echt zo'n heel ouderwets product, Rosebud salve En die heb ik ook al een keertje genoemd, maar hij is zo fijn. En um, zeker als je niet echt van vaseline houdt of wat dan ook, dan is Rosebud Salve echt zo'n ja, altijd goed product. Het ruikt heerlijk. Het ruikt echt zo lekker. Het ruikt echt naar rozen. Ze hebben allemaal verschillende varianten. Maar dit is een beetje de classic van Smith's. En dit is wel echt mijn favoriet. Ze, ze kochten hem eerst bij Douglas. Maar nu ook bij de etelsaks zag, zag ik ze liggen. En zo'n potje is 10 euro. Maar je doet er super lang mee. En het is al het geld waard. Je kunt er kloofjes van je handen mee, in, ja, mee insmeren. Je, je kunt bijvoorbeeld de droge huid rondom je ogen ermee insmeren. Je lippen. Um, ja, noem het maar op. En ja, dit is echt. Dit is echt een van mijn absolute favorieten. Zeker voor in de winter. Volgende product is uh, Wild Argan Oil Rough Script van de Body Shop. En ik word steeds meer fan van de Body Shop. Ik, uh, ik, <laughs> ik ben echt dol op die producten. En deze script is echt fantastisch. En um, ja, ik. Arganolie zei me niet zo heel erg veel in het begin, maar het wordt steeds populairder en je kunt het voor je haren, voor je huid gebruiken. En dit is dan een scrub met arganolie. ik zal hem even laten zien. En hij is heel erg jellig, <laughs> die moest ik in het begin even aan wennen, maar hij scrubt zo fijn En die geur. Het is een hele oosterse geur, een beetje kruidig, Dat doet je denken aan kaneel en vanille en chocolade... En het ruikt echt fantastisch. En hij scrubt zo fijn. En um, omdat, die, omdat er arganolie in zit, is hij heel erg verzorgend. Dus het laat geen... ja, Het laat een soort, laat niet echt een, la, een voelbaar laagje achter. Maar je huid voelt zo comfortabel. En uh, je kunt meteen ook weer je kleren aantrekken. En dat jellige, dat vind ik eigenlijk wel heel fijn. En hij is zo verzorgend voor je huid. Mijn huid ja, ziet er echt veel beter uit als ik hiermee heb gescrupt. Ik merk echt ook wel... Verschil met andere scrubs. En dan, ja, prefereer ik deze echt wel. Ik vind dit echt een topproduct. En ook dat die scrubdeeltjes, het blijft gewoon heel mooi qua substantie. Soms heb je als je een, een scrubzout hebt en er zit olie in, dat het olie helemaal naar, de, ja, naar beneden zakt. En dat het op echt super hard is. En dat heb je met dit, dit soort producten helemaal niet. Dus uh, dit is echt zo'n zo topproduct. Echt heerlijk. Volgende product is de Intensive Anti-Aging Face Cream van Baratti. En dit is ook al zo'n fijne gezichtscreme, een fijne dagcreme. Je kunt hem ook s'avonds aanbrengen. En hij is wat voller. En um, ja, ik hou hier gewoon heel erg van. Ik, ik, ja, hij voelt heel verzorgend aan. Hij werkt makkelijk uit. Je kunt je make-up eroverheen aanbrengen, geen probleem. En hij trekt snel in. Het voelt gewoon heel erg fijn. En ik vind ook gewoon dat mijn gezicht op dit moment heel erg mooi uitziet en rustig. En um, ja, ik, uh, ik heb het gevoel dat deze creme er zeker ook aan bijdraagt. Gewoon alsof alles in balans is. Heel erg fijn. Het is, ja, ik denk ook, um, het is anti-aging. Ja, ik heb dat nog niet echt nodig. Ik ben 24. Maar um, hij is gewoon wat voller dan de andere cremes van Baratti. En zeker voor in de winter is dat zo fijn. En um, ja, hij voelt gewoon echt heerlijk aan. <laughs> Het volgende product is een relatief nieuw product, wat ik heb gekocht, van Rituals, de Intensive Moisturizing Mask. En, um, de Rituals is uh, bij ons in Apeldoorn vernieuwd. Het zit nu op een hele andere plek en de um, plant ziet er echt fantastisch uit. Het was ook super druk. <laughs> En uh, ik ben dol op maskers, omdat het gewoon, ja, het geeft je een soort, uh, een soort gevoel van luxe. Je neemt even de tijd voor jezelf. En je hebt natuurlijk heel veel één, verpakking, één persoons verpakkingsmaskers, uh, weet je dat je één keer kunt gebruiken en daarna is die leeg, gooi je weg. En ik hou juist van tubes met maskers, want dan kun je hem vaker gebruiken. En uh, ik heb het ook het idee, al die losse... Ja, ik weet niet. Ik, ik vind het gewoon fijner als je gewoon een tubetje hebt met een masker waar je, je vaker kunt doen. En dat je net zo vaak een masker kunt nemen als jij zelf wilt. Um, dit is de, dus de, de Moisturizing, dus de hydraterende. Je hebt ook nog een iets vollere. Er zitten nog iets meer voedingsstoffen in. Dat werkte ook anti-aging, maar omdat ik nog wat jongere huid heb, ja, vond de verkopers het niet echt nodig. En uh, ik zei, nou goed, geef de hydraterende maar. En hij voelt heel fijn, laat je huid echt heel erg mooi. Ja, heel energievol achter als je hem er afhaalt. Je moet hem zo 10 à 15 minuutjes laten inwerken. Daarna afhalen met warm water en een washandje, zo doe ik het. En ja, het gevoel daarna is gewoon heel fijn. En ook um, als je huid super droog aanvoelt, zeker in de winter, dan is zo'n masker is gewoon... Ja, heel erg fijn om één of twee keer per week op te brengen... en even lekker laten inwerken en daarna af te halen. Je houdt echt een heerlijk huidje over. Deze was trouwens iets van 14 euro. En het is, um, even kijken, 75 milliliter, volgens mij in zo'n één uh, één persoonsverpakking, weet je wel, voor één keer. Volgens mij zit daar altijd iets van 10 milliliter in en betaal je dan zo'n 2,30 euro voor. En dit is dus 7 keer zoveel, maar het is niet 7 keer zo duur. Dus um, ja, ik vind het echt wel een aanrader. Ik, uh, ik zou het iedereen aanraden om zo'n tube met masker te kopen. Het is gewoon heerlijk en je kunt het vaker gebruiken. En wanneer jij het nodig vindt. Dan de volg het volgende product. Ben ik zo dol op. En het zat eigenlijk in zo'n soort cadeauverpakking. En dan denk je meestal: oh ja, ja, ja. Weet je dan. Ja, ik, maar ik ben hier zo weg van. Ik moet het gewoon een keer, nog een keer noemen. Het is de Body Butter van de Body Shop. En de Body Shop staat best wel bekend om uh, haar Body Butters. Ze zijn gewoon uh, fantastisch. Zo verzorgend. En dit is de Morenga-variant. En um, <laughs> hij gaat zo hard op, omdat ik hem zo vaak gebruik. Maar hij is zo lekker. En die geur, die is, die is gewoon. Ja, heerlijk. Alsof je de zonneschijn in huis haalt. Alsof dit potje gewoon vol zit met verzorgende zonneschijn. Zo voel ik het als ik het aanbreng. Ik breng het op mijn benen aan. Op mijn armen. Op mijn elleboogknieën. Al die droge plekjes. En zo'n bodybutter is net wat fijner dan gewoon een body lotion. Omdat het wat rijker is. Het bevat meer vetten. Meer voedingsstoffen. Het duurt wel eventjes voordat het is ingetrokken. Maar je ja, huid voelt zo fijn. Het ziet er gewoon zo mooi uit. Ja, en die, die geur... Oh, die geur is zo fijn. Echt een aanrader. Het allerlaatste product zijn de micellaire reinigingsdoekjes van Garnier. En dit is zo'n topproduct. Dit is zo geweldig. Echt... Als je s'avonds een beetje lui bent met uh, make-up afhalen. Ik weet dat er nu mensen zitten te kijken die uh, normaal gesproken niet hun make-up eraf halen. S'avonds slechte gewoonte, Echt wel doen. Leg dan gewoon zo'n pakje met reinigingsdoekjes naast je bed neer. En Dit is echt wel ja, een, een klasse apart uh, onder de reinigingsdoekjes. Dit zijn echt de aller, aller, aller fijnste reinigingsdoekjes die ik ooit heb gebruikt. En ja, Je kent natuurlijk wel gewoon die normale die je bij de Albert Heijn koopt. Van Eto's eigen merk. Of bij de Action of wat dan ook. En dan ga je deze gebruiken. En dan denk je wow, wat een verschil. Zo'n pakje kost 4,30 euro of iets dergelijks. En nu had een actie bij de van ik een actiebelk huid wat 1% gaat. Dus daar heb ik er mooi twee gekocht. En ja, het haalt zo makkelijk je make-up ervan af. Het voelt zo zacht aan. Het prikt niet. Het trekt ook gewoon de make-up van je huid af. Het is echt heel bizar. Ook mascara gaat er zo makkelijk af. En normaal gesproken zit je echt zo te poetsen. En hiermee hoef je helemaal niet te poetsen. Je trekt het gewoon zachtjes aan. En het komt op dat doekje. En het ruikt lekker. En het voelt zacht. En je huid voelt daarna helemaal fantastisch aan. En het gaat zo makkelijk. Dus uh, ben je een beetje lui. Koop dan zo'n pakje of twee of drie. En zet ze naast je bed neer. Want het is gewoon zoveel fijner voor je huid. Zeker ook in de winter. Dat je huid gewoon goed reinigt. Goed schoonhoudt. Dat je daar een mooie nachtkrem aanbrengt. Zodat je huid er de volgende dag weer helemaal tegenaan kan. Ah, oh, dit is zo'n fijn product. Nou, um, ik hoop dat je deze video leuk vond. Al deze producten sta ik echt helemaal achter. Ik ben er zo gek van. En, um, nou, in ieder geval, als je deze video leuk vond, geef dan even duimpjes omhoog. Ik hoop dat je er iets van hebt opgestoken. Heb je nog tips, suggesties, uh, vragen of wat dan ook, laat het me weten. Want dat uh, ja, vind ik altijd superleuk. En um, ja, ik zou zeggen, hele fijne dag. En tot de volgende keer.